Leuk dat jullie kijken naar deze video. Het is namelijk video nummer 100! En dit wordt een video over ons nieuwe huis. Ons nieuwe huis, deel 2. Veel plezier! Doei! Hi. Hey Elisa, waar zijn wij? We gaan naar het nieuwe huis en we lopen er nu heen. Yes, daar is het. Wij lopen even naar het nieuwe huis, want dit is deel 2 van de serie Het Nieuwe Huis. Ben ja. je het zien? Ja. Oké. Okay. En ben je ook het filmen zien? Waar ga jij filmen? Uh, ook het huis. Ja. Leuk. Kijk, we zijn er al bijna. Ja. Kijk daar. Als we ooit een Dat Tesla kan. kopen, dan kunnen we hem daar mooi opladen. Dat kan ik al. Daar is nog steeds een sportschool die nou dicht is, dus daar hebben we helemaal niks aan. Maar als we het nieuwe huis wonen en hij is weer open kast, dan gaan we sporten. Ja. Yeah. Yay! Sport, ja. Sport is vlakbij dan. Kijk, in het zonnetje mooi. Alleen vind ik het een beetje raar, want waarom zijn de dingen die op het dak liggen eigenlijk nu geel? En er liggen nog geen dakpannen op. Dat is gewoon de, de, het hout. En het beschermlaagje aan het hout. Kijk, er zijn overal mensen aan het werk. Ah ja. Oh kijk. Oh wacht. Oh, dat is wel grappig. Dit van Gammeren uit Veen. Die maakt alles binnen van de verwarming en van de stroom. Dat is het. het. huis is niet echt te zien of zo. Nee, ik kan het nou niet meer zien. Maar het is dat wel een beetje toe... Want... aan de Kijk. een projectje verder. dan zie je al dat er al dakpannen en zonnepanelen op liggen. Ja, je gaat uh, timmeren, denk ik. Er ook bij ja, die bouwen het hele project hè? en het is beveiligd door Nelson Veilig van huis van allemaal huurhuizen en negen koopwoningen en dan en wij hier hebben we een van. daar hebben we een van de koopwoningen kijk hier zie je hoe het dak gaat uitzien kijk, dat Zo we een vol... Dak. vol zonnepaneeltjes Hey, maar kijk, het lijkt net alsof hun geen dak hebben. Dat is wel een dak, dak. Dat is wel heel leuk. Hier zie je de eerste fase van het project. We zijn bijna klaar, er zijn al de bestraten. Stoepjes, parkeerplekken komen er al. Het is gewoon min 1-0. Lief Hij is ja, dus een trampoline. De knutblad. Waar staat Sven eigenlijk op? Ik hoop dat hij leeg is, ja. anders gaat dat zo merken. Ja. Voor mij zit hij vast. Ah, daar komt Waar ga je rol weg? Zodat dat het de bedoeling zijn? Dit is mijn vel, want dan kan dat beetje goed gaan liggen. Oh ja. Oké, okay, okay. hij ligt er al op, dat is een Ja, maar nu heb je er al echt ja voor één. Denk je? Ja. Yeah. <laughs> Ja, gewoon, oh, het dat is precies wel moeilijk hoor. Het lijkt wel makkelijk, maar ik denk niet dat ik het, zo, uh, ik dat ik het nou zomaar zou kunnen laten. En het lijkt me best wel gevaarlijk. Ja, ook. Kom, dan loop je verder. Ja. Dit was de voorkant, en dan nou lopen we even naar de achterkant. Loop je mee, Luisa? Ja. Waar ben je? Hier. Oh, daar. Ik zie leuke tekeningen. En Swell hoopt dat wij die krijgen. Poesje met... Poesje uh... ja, met paardjes. laat maar zien. Ja. Dat is wel heel leuk. En je ziet, hier zijn ze ook nog wel wat bezig. Het is ook allemaal nieuwe huizen, dit Een vrije sector. Dit is de achterkant van ons project. Nou, het bouwproject. Een bouwproject. Ja. Zij hebben dit niet bedacht? Niet. Ik denk je dat de gemeente dat heeft gedaan. Nou, dat denk ik niet. Of de gemeente? Ook niet. Wat dan? Ik denk dat de bouwlinie daar gedaan heeft. De project ontwikkelen. Kijk, een hele lange rij is het eigenlijk. Hè? Kijk, dit huis, niet het huis met het laddertje, maar aan links naast dat huis. Dat wordt voor ons. En ook een heel klein tuintje zo te zien, maar goed, dat scheelt een grasmaaien. Ja. Dat is waar. <laughs> Zo, en dan lopen we terug naar huis, want ik heb het koud. En jij? En ik heb chilies lekker. We gaan wat lekkers eten en warm worden. Ja. Nou, tot de volgende keer. Doei. Bedankt voor kijken. Doei.